Cool. Ik ben Marleen Danhoff, ik ben de organisator van Dollhouse. Dollhouse is een gay concept. Wij zitten in Groningen, Amsterdam en in Leeuwarden. We willen een liefdevolle plek creëren waarbij uh, zeker de, ja, de gay community eigenlijk een veilige plek heeft waar ze zichzelf kunnen ontdekken andere mensen kunnen ontmoeten. Zodoende zijn we dit jaar ook onderdeel van de Pride. Ik ben er enorm trots op dat wij daar onderdeel van mogen zijn. Onze eigen quote is ook Share Your Love. Ik denk dat we absoluut nog een vertaalslag hebben te maken in het noorden qua gay-acceptatie. Muziek is een perfect bindmiddel om dat te bewerkstelligen. Daarom zijn wij enorm trots dat wij dit jaar onderdeel zijn van de Pride. This is who I to be. This is me.